Ik sta bij de kassa met mijn kids. De kassadame zegt uh, dat is €14,54. Oh, dat heb ik niet. Op mijn rekening staan, um, kan je de boekwijdmail even apart zetten? Dan uh, neem ik die niet. Dus zij haalt de boekwijdmail eraf en ik betaal iets van euro of zo. Ik reken af met de kinderen naar de fiets, zet de spullen neer en zo. Komt er een man aan die zegt, uh, kijk, ik heb hem uh, toch maar voor je gekocht, uh, anders kan je geen... Uh... Wauw! Een wild vreemde heeft gewoon iets voor mij gekocht, omdat hij goed hart heeft. Laten we dit als voorbeeld nemen en het was een man die binnen in de winkel een mondkap droeg en ik droeg geen mondkap, omdat ik dat niet wil, ik word er ziek van en ik vind dat stom. <laughs> dus, dus dit is een heel goed voorbeeld. Hij voelt zijn hart en hij leefde met mij mee en hij deed gewoon iets liefs. En dat kan. Je kan gewoon elke dag iets liefs doen voor mensen, ook voor mensen die je niet kent. Wauw, ik vertelde dit verhaal aan Tjermij en ze moet huilen. Mooi hè? Huilen is mooi. Pannenkoeken zijn lekker. onthouden. Doe iets liefs voor een vreemde. Zullen we dat doen? Thanks for watching. Als je deze video leuk vindt, like hem. See you. Ciao. I'm out.